Ik heb het lekker voor jou. Oké. Okay. Sla. Dit is het feestje: het allermooiste feestje. Het allere, allere, allere, allere, allermooiste feestje. Oeh, deze zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Quint. Zoals je hoort, of juist niet hoort, is Quint doof en gaat hij naar Sensity. Dat is een feestje speciaal voor doven. Zoals altijd ga ik natuurlijk op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Quint en zijn vrienden gaan al jaren naar dit festival, waar een mix van lichten, aroma's, trillingen en alcohol je zintuigen volledig stimuleren. Op dit feest zijn de horende voor de verandering is in de minderheid en spreekt dus ook iedereen in hun moedertong gebarentaal. Ik ben op zoek naar Sensity. Dit is de ingang. Weet je wat wel bijzonder is? Is dat ik normaal gesproken bij een feestje een soort inschatting kan maken van hoe het gaat zijn. Qua sfeer, qua muziek, qua mensen. En bij dit is het voor het eerst dat ik geen flauw idee heb waar ik terecht ga komen. Is er muziek? Wordt er gedanst? Wie zijn deze dove, slechthorende mensen? En waar is Quint? Quint. Tolk. Dit is de eerste keer dat ik met een tolk iemand interview. Voor mij is dit helemaal nieuw. Jij bent hier niet alleen, neem ik aan. Nee, ik ben niet alleen. Mijn vrienden zijn daar. Uh, wil je me meenemen naar je vrienden? Ik volg jou. Dit gaat super soepel. Quint heeft me uitgenodigd omdat dit het allermooiste feestje is volgens hem. Zijn jullie daarmee eens? Ja, het is, het is anders georganiseerd. Het is eigenlijk aangepast uh, op dove mensen maar toegankelijk, omdat je ziet echt dat bijvoorbeeld. Uh, vloedplaat heel erg trillend is. Het is meer bas, het is meer aanpasselijk, maar ook meer met zintuigen mee te maken. Het is wel echt, oh wij worden gezien, dat wij ook gewoon kunnen uitgaan, dat wij gewoon als normale mensen behandeld worden. Ja zo verschillend, horend, doof. Uh, uh, iedereen mag hier ook gewoon zijn. Ja, dus ook mensen die kunnen horen mogen naar binnen? Tuurlijk! En het is juist leuk, want nu kunnen juist horende mensen eigenlijk zien ook hoe de dove cultuur is, waardoor er meer mensen Eigenlijk de doofcultuur leren kennen. Ja. Waarom is dit het allermooiste feestje? Wilde ik leren, maar de, hoe zeg ik dat dan in gebarentaal? Ja. Ja. Score. Dit is dit is vet of zo. Wat betekent dit? Ja, dat is We gaan naar de bar. Ja, het is tijd voor de verplichte versnapering. Sambuka. Ja. Weet jij daar nog wat? Ja. Met het allermooiste feestje! Woehoe! Oh ja, dat was Sambuca. Nog eentje. <laughs> Niet één, maar twee verplichte versnaperingen. Bij Quint. Wat hoor je nou van de muziek? Wat krijg je daarvan mee? Ik voel de bak. En het virtuele. Er staat ook een trillvloer daar. Daar kunnen we maar even kijken, hè, de trillvloer. Een trillvloer? Heel erg de bar. Let's go to the trillvloer! Je verwacht het niet. Maar hij trilt echt. Wij als dope mensen zijn. Ik ben eerder gevoeld op uh, trillingen. Die nee, zeggen net om eerder het geluid op te batten dan de trillingen. Maar in principe kun je dit ook gewoon aanvoelen. Alleen je moet het een beetje omschakelen. Snap jij dan wat ik zeg? Ik weet het echt niet. Dit is het allermooiste feestje, omdat iedereen die hier binnenkomt, die kan het meemaken en ervaren. Een beetje een beleving voor hun. Zintuigen extra te prikkelen. Oh, ja. oh dat is lekker. Dat is lekker, rijden. Oh. Ja. Dan doen wij zo. Dan lopen we maar over, rond en dan doen we maar. Oh, Jezus. dan 50 van de mensen die hier binnen zijn, die ken ik. Dat is gewoon de dove gemeenschap, dat is een hele kleine gemeenschap. Iedereen die kent elkaar, je voelt de verbintenis, je voelt de verbinding. Ik voel de muziek, ik hoor de muziek en ik zie de muziek. Waarom eet jij marshmallow met chocola? Dat dit Kasper uh, hoort bij het liedje. Ze hebben voor elk liedje dus een ander... Ja, een andere zwaar. Echt, Het kan ja? op een shortje zijn met de smaakjes. Uh, maar kan er kan dus ook iets om te eten zijn. Wat, wat gebeurt hier dan, in die emmer? Het is een sensueel geurtje, kan ik je vertellen. Ja. Heb je nu niet zin om iemand gewoon op zijn bed te pakken? Ja. Natuurlijk, altijd! Ja. Dat is wel het mooie aan dit feest. Het is niet alleen muziek, het zijn niet alleen de trillingen. Het is eten, het is proeven. Het is voelen, het zijn alle vijf je zintuigen, maar met je zesde in één. Hey, vandaag was best wel gezellig hier, moet ik zeggen. Ik sta er echt geen kut van, maar zij ja. ook niet, dus dat maakt niet Elk feestje kent wel een gangmaker. Wie of wat is de wie de gangmaker is doen we een shotjeswedstrijd, want Quint heeft dat zelf voorgesteld en dus moet hij eraan gaan geloven. Ik zeg, uh, laat je shotjes maar komen. We gaan Sambuka shotten. Ze hebben alle drie, drie shotjes en degene die als eerste alle shotjes klaart is officieel de gangmaker van dit feest. Drie, twee, één, go! dat ik voor jou. De enige echte gangmaker trofee heb. Wat is jullie lievelingswoord in gebarentaal? Rotterdam, dit is de, dit is de Euromast. Nee. Rotterdamse Euromast en Vogue is gebaar. Ja, eigenlijk hetzelfde <laughs> gebaar om het zo te doen. Daar zijn de Rotterdammers niet blij mee? Het <laughs> oh maakt allemaal niet uit, joh. Het maakt allemaal niet uit. I love you. I love you. Zij zegt better. Dit is beter? Het is kut, Ik heb een leukere jou. Oké. Okay. Ik denk dat het tijd is voor het hoogtepunt. Wat hebben we in gedachten? <sweak> <sweak> en wie heeft dat bij zich dan? Het is discussie via <sweak> Piet. Oké, okay, we volgen haar. Nou, dit was een hele soepele conversatie, waarin uh, er binnen een paar seconden is bepaald dat we nu met haar meegaan om Wiet uit een kluisje te halen. Om uiteindelijk te gaan blowen. Want dat is blijkbaar het hoogtepunt vanavond. Nou ja, Ik ben helemaal voor. Ik ben helemaal mee. Daar gaan we. Oké, okay. het is tijd voor het hoogtepunt. En wat maakt dit dan even het hoogtepuntje van de avond voor jou? Ja, Piet maakt mij gewoon uh. blij. En uh. ik kan er lekker van praten. Een beetje open-minded word ik ervan. Ik kan diepe gesprekken voeren. Ja. Diepe gesprekken voeren met dit gezelschap achter je? <lacht> Helemaal niet verkeerd. Ik heb de hele avond die microfoon bij me gehouden, maar ik had hem net ook niet mee kunnen nemen. Het voelt nu een beetje raar, omdat er natuurlijk helemaal geen muziek is en er wordt niet echt gepraat. Maar ja, dat is natuurlijk nou eenmaal wat de dove community en de slechthorende community inhoudt. Ze spreken hun moedertaal en die is nou eenmaal erg fantastisch. Ik heb er een beetje kennis van mogen maken en I like it. Ik vind het leuk dat het feestje niet alleen je gehoor prikkelt op een bepaalde manier en je trillingen laat voelen die je nog nooit hebt gevoeld. Maar ook je zintuigen als je reuk en je, en je smaak beïnvloedt. We sluiten de avond af met een jointje, het hoogtepunt van de avond. Maar die doet zeker niet onder voor de gangmaker, wat uiteindelijk Quint was die drie shotjes sambuka als een motherfucker in zijn mond gooide. En de verplichte versnapering. Is hij nou aan het plassen? Anyway, de dove community en slechthorenden hebben heel veel te brengen. En I love it. <lacht> Dit was denk ik het allermooiste feestje. Toch? Nee! Ja. Hebben ja. ja. ze nou iets verstaan? Ik weet het niet.